Een consistent marketingverhaal is essentieel om je merk of bedrijf in de verf te zetten. Videobranding is de laatste jaren stevig in opmars en is niet meer uit de marketingwereld weg te denken. In deze blog leggen we je uit hoe je overtuigende videomarketing kan inzetten om je branding kracht bij te staan. Een efficiënte branding bestaat steeds meer uit videomarketing en dat groeit exponentieel. Volgens een onderzoek van HubSpot wordt 84% van de consumenten in 2020 overtuigd om een product of dienst uit te proberen door een video die ze hebben bekeken. 81% van de marketeers zet hier dan ook gretig op in. Videomarketing staat garant voor het genereren van meer leads, een beter begrip van je merk of bedrijf bij je doelpubliek, het binnenhalen van nieuwe klanten, een verhoogd engagement, een positieve return on investment en een verlaagd aantal hulpvragen binnen de klantendienst. Door in te spelen op Videobranding, worden grote namen en merken haast larger than life. Denk maar aan dat zeurende jongetje van Draft. Iedereen vindt hem ontzettend vervelend, maar toch weet ook iedereen meteen waar het om gaat. Gaat het dan om irritante marketing of een perfecte gesprekstarter? Hm. Videobranding is wel de geschikte strategie om de boodschap van je merk op een herkenbare, duidelijke manier over te brengen. Hoe Video nu specifiek om jouw brand te ondersteunen gaat werken? ja. Met video's bereik je een grotere herkenbaarheid en bewustzijn van je merk. Het draagt bij tot het definiëren van je merkverhaal en het onderlijnt wat jou onderscheidt van de concurrentie. Elke video die dit uitdraagt kan je beschouwen als een branded video, zoals productvideo's, tutorials, how-to's, reviews, video's van achter de schermen, video's over het verhaal achter je merk en interviews en testimonials. Aan de slag met videomarketing om je branding te boosten? We geven je graag enkele tips mee om een succesverhaal te schrijven. Eén over schrijven gesproken, werk een videoscript uit. Op de dag van de opnames kom je het liefst niet voor verrassingen te staan. Om de shoot zo efficiënt en vlot mogelijk te laten verlopen, breng je op voorhand best alles in kaart en zorg je voor een logische opbouw aan de hand van een videoscript. Stel dus je call to action, branding, boodschap en doelgroep vast voor een vlot verloop. Zo bespaar je een hele hoop tijd en geld en kom je er snel achter wat de pijnpunten zijn en hoe de video kan worden bijgeschaafd. 2. Leg de focus op je merk. Wanneer je hebt besloten hoe je jezelf, je producten en je merk in de kijker wilt zetten, moeten al je video's hierop inspelen. Zo zet je een krachtig verhaal neer. Het gaat namelijk niet altijd om puur entertainment. Soms wil je ook gewoon iets meegeven over je merk dat blijft hangen. 3. Integreer herkenbare visuele elementen. Visuele branding draagt enorm bij tot het uitbouwen van merkherkenning en je kan die videomarketing gebruiken om het bewustzijn van je merk uit te bouwen aan de hand van je logo of merknaam, zodat het merk ook online en ook offline sneller herkenbaar is. 4. Ga voor consistentie. Of het nu gaat om een bepaalde jingle, kleurgebruik of lettertype, gelijkvormigheid zorgt voor bekendheid. En dat heeft natuurlijk ook een positieve invloed op de herkenning en het gedrag van de consument. 5. Speel in op emotie. Is promotionele content per definitie saai? Absoluut niet. Het is algemeen geweten dat video's beter scoren wanneer ze een grappige noot hebben of een gevoelige snaar raken. Zorg ervoor dat je boodschap blijft hangen door in te spelen op de emoties van de kijker. Hulp nodig bij het creëren van een performante video branding? Onze video-experts bekijken samen met jou hoe je marketingverhaal het best wordt vertaald in sprekende video's.